Goedemorgen, een heerlijk begin van deze nieuwe week. Het is maandagochtend en ik zit hier op de zeg nummer 74. De mobiele variant van de video is helaas even out of order, dus we doen weer de vaste variant, een keer de afwisseling. Dus we doen even de woonkamer en we gaan straks even de tuin wil laten zien. Want dit is een huis dat heeft NNNNN. En, en, en, en, en. Het woordje n is hier echt wel heel uh, erg van toepassing. En daar bedoel ik mee dat uh, het is een huis wat uh, en ruimtelijk is en helemaal gemoderniseerd is. Het is en een hoekwoning, het heeft en vrij uitzicht en het heeft een hele grote tuin die ook nog eens goed op de zon ligt. Dus uh, ja, heel veel woordjes en. Uh, ja, een huis wat af is. Een mooie keuken, nou wat ik al zei, een hele grote hoektuin. Uh, kozijnen vernieuwd, aan de voorkant uh, vrij uitzicht. Een huis wat je eigenlijk zo kan betrekken. Uh, het ligt aan de rand van uh, Boerenburg, uh, de wijk aan het begin van Noordwijk. Dus je zit ook zo uit de, op, de af, dat, op de uitvalswegen, scholen in de buurt, winkels in de buurt en nou ik denk 7 minuutjes op de fiets en dan zit je heerlijk op het strand. Dus uh, een ideale woning. Ik zei net al iets over de tuin, die wil ik u ook graag laten zien, dat u even een beetje in kan schatten hoe groot en hoe ruim die is. Dus als u mee naar buiten gaat, dan gaan we even kijken. Zegt u nou, ik wil de rest zien, slaapkamers, mooie moderne keuken, goede badkamer. Kom dan gewoon even langs, maar uh, we gaan nu eerst even naar buiten. Nou, we zijn uh, aangekomen in de tuin. Ja, nu ziet het een, uh, echt een prachtige, ruime tuin. Mooi aangelegd met mooie bakken en ik zit hier heerlijk. Uh, beetje, ik heb een beetje een Provence-gevoel. Ik zit hier lekker naast de lavendel. Heerlijke geur. En wat ik al zei, het is een, een tuin die rondom gaat. Je kan hier om de hoek naar de voorkant. En uh, ja, de zonnetje, het zonnetje, dat draait zo meteen hier lekker uh, de hele dag rondom. En je kan eigenlijk altijd wel een plekje vinden, de tuin, waar je lekker in het zonnetje kan zitten. Je kan er ook de schaduw even opzoeken als het te warm wordt. Nou ja, Wat ik al zei, als je nou zegt van uh, ik wil je ook wel eens lekker van de zomer gaan genieten van die heerlijke tuinen van het heerlijke huis. Ik zit trouwens hier naar boven te kijken er staat echt een mega grote dakkapel ook aan de achterkant. Dus dat is ook uh, even nog een puntje van aandacht. Maar zeg nou inderdaad ik wil toch eens even van binnen kijken. Stuur nou even een mail of bel en dan uh, ga ik graag even met u kijken. Ik hoop je snel te zien.